En kijk wat ik daar opeens vind. Dat is leuk. Oh, kijk nou. <laughs> kijk tof. 0,557323. Superleuk. En heel leuk geschilderd. Het valt natuurlijk hartstikke op hier uh, op het groen. Ik leg hem weer terug. Leuk gedaan. Ik heb uh, ruzie met mijn snoer. Ja, want als je denkt dat zo'n intro opnemen simpel is, nou dan is het niet. Uh, nou ja, goed. We hebben contact, denk ik dan. Nou, um, wat je net hebt gezien, dat was nog van de video van vorige week. Want ik vond dat best wel een leuk stukje om nog te delen met jullie. Zo'n uh, happy stone. Ik wist niet zo goed wat ik ermee aan moest, maar ik vond hem hartstikke leuk. En ik heb hem gewoon weer teruggelegd. Ik denk dat dat de bedoeling was. Zo niet, dan vind ik het heel jammer dat ik het niet goed gedaan heb. Maar ja, hè, volgende keer beter. Maar hij was echt leuk. En ik vond het ook leuk om, uh, om dat met jullie te delen. Dus uh, gaan we nu verder met de video van vandaag. Uh, dan zeg ik altijd... Hi, Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam. de En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. En... Uh, ik zit bijna aan de 300 abonnees, 289 nu. Ik hoop zo dat ik 300 haal dit jaar. De helft van de kijkers is niet geabonneerd. Waarom, weet ik niet. Uh, misschien uh, denken ze dat ze ervoor moeten betalen. Nou, dat is dus niet zo. Het is gewoon hartstikke gratis. Dus druk even op die abonneerknop. Kom gezellig bij de Miriam Vlogt Wel familie. Uh, ja, want dat, uh, dat is gewoon gezellig. Vraag maar aan de andere mensen die uh, altijd reageren op mijn video's. Ik vind het zo leuk. Hartstikke bedankt voor jullie support. In deze video gaan jullie kijken naar hoe ik aan het varen ben. Hoe dat gaat. En zo lekker rijden. Dus ik heb de afgelopen uh, dagen aardig wat vervoersmiddelen gebruikt. En dan mag jij raden welk vervoersmiddel ik het leukst vond. Ik denk dat je dat wel gaat raden. Ik zeg heel veel plezier met deze video en dan zie ik jullie graag in de volgende video weer. Toedels! Oh, uh, nee, nee wacht wacht stop stop stop stop! Toch niet! Oh. Even vast een duimpje omhoog hè, voor deze moeite die ik al genomen heb. Dankjewel. Doei! Ja, ik lig alweer op weg. Maar ik ga er zo meteen uit. Want ik ga een stukje varen en ik neem jullie mee. Want ik wil heel graag in de natuur zijn en wandelen gaat nog niet zo goed. Dus gaan we maar op het water. Zwemmen kan ik wel, want ik heb al mijn A-diploma. Die heb ik gehaald op 22 november 1975. Maar ik heb voordat ik geboren ben, brevetvaardigheid nummer 3. Die heb ik gehaald. Ja, je gelooft het niet, maar Iedereen is een winnaar, hè? Nou, dit heb ik dus onderweg gedaan naar de uitgang. De eisen voor dit brevet. 15 meter onder water zwemmen, 250 meter schoolslag, 125 meter borstkrol, 125 meter rugkrol, 25 meter vlinderslag, 50 meter uh, samengestelde rugslag. Oh nee, dat is met twee armen natuurlijk. Vier ringen opduiken over een afstand van 10 meter, 25 meter reddend zwemmen. Vijf schoten op een leeg doel op afstand van vijf meter echte vier keer raak. Nou, dat heb ik allemaal gedaan voordat ik geboren werd. Vind ik niet knap? Goed, ik ga inpakken en wegwezen. poosje op het water? Maar een ja, poosje, nee, ja. Maar het is best wel stil. Come to the mountain. Oké, okay, ik ben nu op dit plekje en hier mag ik even stoppen. Dus dat ga ik ook maar doen, ik hoop dat het pootje blijft liggen. <laughs> en wat zien we dan hier? Oh ja, hier heb ik gewandeld. Mijn boot heet de Meerkoet. Hij doet het goed de Meerkoet oh, Ik zie er even niet uit. Wat, <laughs> mijn GoPro staat ook aan. Hi, inmiddels ben ik al lang weer thuis. Ik heb drie uur op de boot gezeten in plaats van twee. Want ik begon zo te twijfelen. Ik was op een heel groot stuk water. En het einde kwam maar niet in zicht. Waar ik dus eigenlijk... Linksaf moest. Ik raakte, soort van in paniek. Ik dacht: oh, dit komt nooit goed, waar moet ik heen? Ah, ik was helemaal olie de lolie op het water, hè, want het was best vroeg. En toen uh, ging die man ook bellen, want toen ging ik terug. Maar ja, ik was uh, al veel te lang onderweg. En het was inmiddels al twaalf uur bijna. Het was half twaalf toen hij belde. En ik denk: oh, dit gaat niet goed komen. En dat stomme bootje ging maar niet harder. Het is een fluisterboot, dus die gaat ook niet harder. Wat een wild avontuur. One week later. Solex. lachen nou dan haak je heel elektrisch naar dit is nou. dus toch echt wel even zie dus met een hele groep van uh, van mijn werk uit maar de hele groep is uh, daar een pluk en daar een pluk <laughs> en ik sta hier in het midden maar ik wacht eigenlijk dus op mijn andere collega's ga ik daar op die hoek staan want uh, ja weet je, je moeten we een beetje bij elkaar blijven dacht ik Een beetje Solex rijden, een beetje barbecue. Fantastisch. Ik heb weer ontzettend genoten. Dat was weer eens wat anders. Ik kreeg wel pijn in mijn kont, want af en toe moest je die Solex aantrappen. En dat was een beetje zwaar. Nou, onderweg naar huis. Vraag je, ben ik de enige die dit doet? In de auto, onder de tunnel door, meezingen met een liedje. In de hoop dat als je aan het einde van de tunnel bent, dat je dan nog steeds in de juiste ritme zit. Ben ik de enige? Of zijn er nog meer mensen die dat doen? Ik ben benieuwd. 600 meter. En u gaat nu ons aan bij de splitsing. En volg de woorden voor hier, Jan Stam. Dat is vraag 2. Oh ja, ik ga goed.